De Eiken vloeren zijn er in verschillende afwerkingen en sorteringen naar ieders smaak. Deze Roveri in natuurolie is een vloer met een klassiek sortering. Het onderhoud van deze mooie roveree vloer gaat eenvoudig en snel.